Laten we met elkaar het gesprek aangaan. Fysiek of virtueel. Virtual reality is everywhere. It's always around us. It's also the things we see on our screens, on our laptops, on smartphones. Ben ik als consument veilig in deze wereld?